Leren voor het examen. De moeilijkste examenopgave nog een keer uitgelegd. Welkom bij deze video waarin ik je ga helpen leren voor het examen. We gaan kijken naar een Engels VMBO-examen, naar de tekst Horse Trust. En daar horen juist of onjuist vragen bij. Laten we beginnen. Bij het Engels examen is het altijd goed om een stappenplan te gebruiken. Dat zie je hier aan de rechterkant. Stap 1 is oriënteren op de vraag en de tekst. Stap 2 is de vragen lezen. Stap 3 is de tekst lezen. En pas bij stap 4 ga je de vragen beantwoorden. Laten we beginnen bij stap 1. Oriënteren. We gaan eerst even kijken naar de Tekst. En we kijken of de lange tekst is. Nou, deze is relatief kort. Um, we gaan kijken naar de titel. Why choose the world's oldest horse charity? staat hier. Oké, okay, dus het zal over uh, paarden gaan. En de afbeelding laat dat ook zien. En uh, het logo dat we hier zien geeft ook aan dat het uh, over paarden gaat. Maar wat is de tekstsoort? Er staat geen acteur bij en de bron staat er ook niet bij. Maar er wordt hier gevraagd waarom zouden we iets kiezen? Um, ja, er wordt hier voor geld gevraagd, maar dan gaan we de tekst al echt lezen. Uh, maar mijn eerste reactie zou zijn dat het een advertentie is. En als we ons dan gaan oriënteren op uh, de vragen of als we de vragen gaan lezen, dan zien we hier ook staan inderdaad advertentie, dus Tekstsoort is de advertentie. Oké, okay, dan gaan we de vragen lezen. We krijgen twee punten voor deze vraag, want het zijn vier juist of onjuist vragen. Geef van de volgende beweringen aan of deze juist of onjuist zijn volgens de inhoud van de advertentie. Om cirkel achter elk nummer juist of onjuist in de uitwerkbijlage. Oké, okay, dan gaan we de stellingen lezen. De horse trust. Is de eerste dierenkliniek van Londen. Oké, okay, de dierenkliniek. De Horse Trust heeft ooit paarden geleverd die naar oorlogsgebieden werden uitgezonden. Paarden uh, die in het oorlogsgebied zaten, kwamen van de Horse Trust. De Horse Trust betaalt operaties voor zieke paarden van Engelse eigenaren. Oké, okay, en de Horse Trust probeert via deze advertentie vrijwilligers voor zijn paardenopvang te werven. Oké, okay, dus we gaan straks de tekst lezen en dan gaan we uh, extra opletten wanneer we iets over een dierenkliniek uh, gaan vinden, over uh, een oorlog, oorlogsgebied, uh, betalen voor operaties en vrijwilligers werven. Laten we de tekst gaan lezen. Hiervoor kan je zelf even de video op pauze zetten en over vijf seconden gaan we dan weer verder. We hadden vier vragen of vier stellingen bij deze tekst, dus je hebt de hele tekst moeten lezen. En Als het goed is, heb je ook opgelet wanneer er dingen uit die vragen die je hebt gelezen voorbij kwamen. Dus heb je bepaalde dingen in de tekst gemarkeerd? Bijvoorbeeld, het ging over het oudste, de oldest. Um, dan staat er hier iets over de frontlinie tijdens de Eerste Wereldoorlog. En iets over uh, geld voor de zorg van de paarden of de operaties van de paarden. Dat uh, kunnen we hier in deze paragraaf misschien vinden. En dan is er nog een call to action aan het eind of iets. Wat, wat willen ze nou in die advertentie? En de stelling was dat ze vragen naar vrijwilligers. Ik denk dat we dat antwoord hier kunnen vinden. Als je nou niet precies weet. Uh, nu heb ik denk ik, waar we de antwoorden kunnen vinden, heb ik gevonden. Mocht je er maar twee van de vier hebben onderstreept, dan is dat geen probleem. Het gaat er nu om vooral dat je de tekst goed hebt gelezen. En je hoeft dus niet elke keer terug te gaan naar wat waren de vragen over. Ook alweer zorg gewoon dat je de tekst goed leest. Markeer dingen waarvan je denkt, dit zal nog wel eens belangrijk zijn. En pas in de volgende stap, stap 4, gaan we echt verder kijken naar de uh, vragen. Oké, okay, dus de eerste stelling was The Horse Trust is de eerste dierenkliniek van Londen. In de titel staat wel de oldest, nou, dus dat is wel een beetje synoniem voor de eerste. The oldest horse charity. Als je nou niet weet wat charity is, dan moet je dat woord gaan opzoeken, want is, betekent dat dierenkliniek? Nee, het is een liefdadigheid. Maar als we dan toch nog even verder gaan lezen, dan zien we ook nog Home of Rest voor horses staan. En een Home of Rest is meer een bejaardentehuis voor paarden. Dus deze eerste stelling is onjuist. Oké, okay, laten we doorgaan naar de tweede stelling. De Horse Trust heeft ooit paarden geleverd die naar oorlogsgebieden werden uitgezonden. Oké, okay, we hadden al iets gemarkeerd over de First World War. En hier de Home for the restful Horses provided the first ambulance to evacuate wounded horses from the front line in France. Oké, okay, dus in de vraag staat geleverd en uitgezonden. Dus de Horstras heeft ze daarna gestuurd. Maar in de tekst staat dat ze geëvacueerd werden. Evacuate. En dat betekent dus dat de wounded, de gewonde paarden, uit Frankrijk werden gehaald om juist in dat bejaardentehuis te herstellen. Dus de tweede is ook onjuist. Dus hier omcirkelen we ook weer onjuist. Dan gaan we door naar de derde. De Horse Trust betaalt operaties voor zieke paarden van Engelse eigenaren. Oké, okay, ik had in deze paragraaf al gemarkeerd dat hier iets staat over betalen voor hun uh, health- en welfare-gezondheid. Um, dit, dit is wel een pittige, want, je, want er staat hier The Horse Trust is the UK's largest provider of equine welfare grants. And welfare grants betekent geld voor de gezondheid van uh, de paarden. Grant is een grote beurs, dus heel veel geld. Um, nou ja, dus je zou kunnen zeggen ja, van dat geld wordt vast ook een operatie uh, betaald. We are committed to promoting equine health and welfare through knowledge and ethical scientific research. Oké, okay, dus het geld gaat naar kennis and scientific research to reduce disease and suffering. Dus dan lijkt het meer dat het geld gaat naar uh, ethisch onderzoek en uh, kennis om ziektes te voorkomen in plaats van uh, surgeries en operaties om um, dingen op te lossen. Dus dit is wel een beetje een grijs gebied, maar we kunnen hier gewoon van uitgaan. Uh, het wordt niet expliciet genoemd, dus deze uh, is ook weer onjuist. Als je het niet in de tekst precies kan vinden, dan is het onjuist. Dan de laatste. De Horse Trust probeert via deze advertentie vrijwilligers voor zijn paardenopvang te werven. Oké, okay, Dus we moeten in die call to action aan het eind kijken. Willen ze vrijwilligers of wat willen ze nou met deze advertentie? Wat is het doel van deze advertentie? Ze willen misschien dat je naar de website gaat. Find out more. And please help by sending us a donation or consider us when writing your will. Donation lijkt op donatie, dus geld. Or consider us when writing your will. Als je nou niet weet wat will betekent, misschien denk je wel, oh, will lijkt op vrijwilliger. Nou, dan zal het wel juist zijn. Maar dat is niet helemaal waar, want je will is je testament. Dus ze vragen, denk aan ons wanneer je je testament schrijft. Dus geef ons al je geld wanneer je doodgaat en uh, schrijf ons in je testament. Dus ook hier wordt niet gevraagd naar vrijwilligers. Deze is wederom onjuist. En uh, dan zie je meteen hoe ze er instinkers in het examen stoppen. Want ik kan me heel goed voorstellen dat je nu naar deze antwoorden kijkt en denkt... Ja, dit kan toch niet kloppen. Vier keer onjuist. De makers uh, hebben dat vast anders bedacht. Nou, drie vond ik het moeilijkste. Zou ik die dan juist maken? Maar dit kan dus gebeuren. Dat gewoon vier antwoorden onjuist zijn, achter elkaar. Op dezelfde manier dat in de multiple choice teksten vier keer het antwoord B achter elkaar kan zijn. Probeer niet de logica van de examenmakers uh, hiermee te doorgronden. Het kan heel goed zijn dat dit de uitkomst is. En ja, nu is het dus vier keer onjuist. Daarmee krijg je de volle twee punten voor deze vraag. Heel veel succes met oefenen.